Woning 1, de Dorkamp, let op grote raampartijen, achtertuin op het westen en hier op de zijkant, aan de zijkant hier, nog een groot raam voor de lichtinval. En kijk eens dames en heren bij deze hoekwoning, een eigen oprit, een oprit met daarachter de garage en u ziet hier natuurlijk ook wel wat een perceel, dus dit, dit is Paul West overigens. De achtertuin. De garage nogmaals een berging nou, Drie etages met vier slaapkamers, dakpel aan de achterzijde en een gemoderniseerde badkamer. Dus bent u geïnteresseerd in deze woning? Bel dan op 0251 655086.